De familie Romein is mogelijk door Wilo Onderhoudsbedrijf. wwwwilo onderhoudsbedrijfnl Hey Romein, liet jij nou een scheet? Ja. Waar zijn we nou beland? Waar zijn wij. Oh! Dit is de auto! Wat zijn we nu? Ja. We zijn niet thuis. Nee, we gaan niet aan de sluitwassen. Ja. Papa weet het ook niet hoor je dat. Nou, ga mama eens even naar de volgende raam. Nog meer water? Ja. Wil je proberen, ben jij proberen aan het om te rollen? Oh, je filmt al, Leetje. Ja, good morning. Good morning. Eentjes, nou, hè? Waar uh, zijn we beland? Ja. Nee, dat is een andere serie. De volgende avonturen op www.waarzijnwebeland.nl. Waar zijn we beland? Zijn we Die gaan de bunkers en uh, verlaten van bouwen, maar dat doen wij niet. We zijn uh, in het Zuiderzeemuseum. Uh, Zuiderzeemuseum. Nee, hey, yeah. hè. Nee, we zijn uh, spontaan een weekendje weg naar uh, Park Ezelstad heet het hier. Nee. En hier, uh, ja. Hier, op vakantie. Wij gaan op vakantie. En, uh, en waar is Ezelstad? Ja, dat uh, kan ik niet uit mijn mond krijgen. Het ligt ook niet in Nederland volgens mij. Nee, ze spreken hier een andere taal. Volgens mij zijn ze al bezig met het provincie af te steken. Ja, genoeg water, ja. dus ja. Ik kan zo wegdrijven. Ja. Daarom, als we afsteken, weg thuis. Bij Limburg kan het dan moeilijker, dat wordt ook niet bij Nederland. Tja. Maar goed, we zijn een weekendje op een vakantiepark. He. Naast Nationaal Park Lauwersmeer in het Friese Anjem ligt Izonstad. Een vakantiepark bestaande uit meer dan 144 rookvrije woningen en appartementen in oud-Friese stijl en moderne terpwoningen. Heeft u altijd al in een moderne terpwoning of een woning in oud-Friese stijl willen verblijven? Op Landal Ezelstad kiest u voor uw eigen thuishaven met een open vaarverbinding naar het Lauwersmeer. Hier wordt u omringd door een waterrijk landschap met in het noorden de Waddenzee en in het binnenland de vele meren. Friesland is een waar paradijs voor de watersportliefhebbers. Ik heb jou nog steeds in beeld. Ja, ik ben in beeld. Hoe wil je, rechts of links op? Uh, je, ga, je bergt al af naar links. Dus... Nee, ik word weggetrokken. Ah, dan gaan we rechts. Kom, deze kant op. Maar goed, we zijn dus in Friesland. Ja, Friesland. allemaal water. Ja, wa, wa. En allemaal mensen aan het vissen hè? Ja. Dat kan hier lekker. Ja, ja. Ga je mee Brian? Ga je mee? Ja. Ja? ja. ja. Ho, ho, ho, ho. <laughs> wat zegt zij nou? wat zegt die mevrouw? Nou nou wat wat wat De wat wat wat wat wat zijn wat wat wat wat wat wat wat er wat wat wat een wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat Oude. nou ja, we hebben ook maar de stijl is oude huisjes. Wat hmm. nee, zegt We zijn van We zijn. Ik zie Berber ook er even. Die is ook gewoon. We zijn in Dokkum geweest. En we lopen nu weer naar de auto. We gaan straks nog even lekker op het park even een rondje lopen. En dat dan. We gaan allemaal rondje lopen. Wij gaan naar bed, want wij gaan wil slapen. Ook, maar dan kan ik nog even een rondje lopen met Sissy. De dag is nog niet voorbij. De dag is nog vroeg. Nou, morgen weer in huis, hè? Eerst langs Obi. Ik heb ja. het gevoel dat ik een beetje van het beeld afgeleid. Ja, je gaat helemaal heel. Dokkum is gelegen op de grens tussen de Kleinstreek en de Friese Wouden in het noordoosten van de provincie Friesland. Dokken is een van de Friese elf steden en heeft een regionale verzorgingsfunctie voor Noordoost-Friesland. Wij hopen natuurlijk dat deze winter ook de elf steden toch weer gereden mag worden op Friesland. Mama loopt er al bijna hier. Daar is mama. Zie je mama in de verte? Wij wel hè. Kom allemaal, allemaal. Ja. Wat is er? moest een stukje rennen om Brian terug te krijgen, want die was heel ver vooruit. En Brian die wil niet mee, maar ga je wel mee, vent? Dan gaan we gaan weer naar mama. Mama staat in de verte te wachten. En wat gaat Brian doen? Gaat hij mee of gaat hij weer wegrennen? Kom, we gaan deze kant op, schat gaan we naar Komt de fietser aan. Zo. De fietser is voorbij. Je mag weer. En trouwe viervoeter volgt Brian. Weet je zo? Brian, kom eens. Kijk eens. Je kan ook Sissy de halsband vastpakken. Zo. Kom eens. Mag jij het? Sissy eraan? Nee, dit noem je zeker geen bungalowpark, Sanne. Mama. Gaan ja. Ja. we naar boven? Gaan we hier de dijk op? Ja, ja. Nou, dan gaan we hier de dijk op. En dan gaan we ook zo nog naar de speeltuin hè. De binnenspeeltuin. Ja. Gaan we weer even lopen? Hier mag het. Mooi. Kom maar Brian. Ja? Loop niet snel. Ziet jij nou een boer? Hup! Ziet jij een boer? Ja. Oh, nou vieze Rick? Nee hoor. Ja! Ja, gaan we naar mama? Ja! Gaan we naar mama? Gaan we naar je moeder? Met Berber? Waar gaan we zo dan heen mama? Ja! Moet je wel naar de camera praten, niet de verkeerde kant Ja, ik werd de andere kant opgedraaid. Waar gaan we zo heen? Binnen speeltuin. Ja wat? Ja? Ja? Ja? Kom dan, gaan we verder. Wat is dat? Kaboom! Kaboom! Ja, kaboom! Schoot alles daar de hens in. What oh, do you think? Yeah, boom. Met mijn kids hier gezellig in die speeltuin. Wat is het hier gezellig met mijn telefoon. Ik heb het zo gezellig. <laughs> hey Brian, wat gaan we doen vandaag? Papa. Is aan uh, papa te wachten. Wat is papa aan het doen? Die Auto aan het halen. Maar dan gaan we eerst nog deze dame even wandelen. Hè? Ja. Ja. En dan, dan gaan we de tassen inpakken. En waar gaan we dan heen? Ja. die. die. Met de auto, ja. Waar gaan we met de auto heen? Naar de varkens. We gaan naar Omi. Ja. Oh kijk. Dag schat, we komen voor de haastparty. Papa! Nee hoor, we vinden het ergens wel. Kom op jongens, doorlopen. Opzij opzij. Dag ze hier, dat staat ze dan. We gaan hem wel liggen raken, ja ja doe maar. Ja, papa? We gaan even snel eens ook de oh, oh, Ja, we gaan... Uh, zo eerst, is hier nog uitlaten? Dan gaan we maar naar de koffers inpakken. Eh, dat zei Brian, we gaan naar de markt. Wow. Wij geen varkens, mama. het huh? uit huh? huh? de stofzuigen. Goed gevonden. Gaan we ja. Zo, dat ramen is een filter ja oh, filter zo ja Brian Dan hebben we lekker in de binnenspeeltuin gespeeld en we hebben lekker gewandeld en nou gaan we zeggen dag allemaal tot de volgende keer tot de nieuwe aflevering van meneerromijn.nl .no. of uh, familieromijn.nl .no. shit nou moet ik het domein meneerromijn.nl .no weer gaan uh, loggen en dat mag jij niet doen hè Heel gauw klaar. Wat? Ja, Sissy gaan we straks eten geven. We gaan zo ook eten. Even event. vent. Kom je? Ga je zwaaien iedereen? Dag! Ja. Dag. Doei! Jij niet zwaaien? Oh, sorry, ik was bezig voor mezelf weer vast Doei! De familie Romein is mogelijk door Wilo Onderhoudsbedrijf wwwwilo onderhoudsbedrijfnl